Oké. Okay, ja, dan nou. wil ik even tegen de kijkers zeggen, want iedereen weet natuurlijk. Het is de enige, de echte main event. JW En ik ben hier nou, vandaag. Okay. Met die heerlijke, altijd heerlijke gozer. Damien. Nog twee heerlijke gasten. Oh mijn god. Zo'n oh, feest. Applausje. Voor lieve. Uh... Oh, thank you, thank you. Dit is de enige. Echte pijl. Eh uh. <tie> Oh snack. <nee. tie> We spelen vandaag rust. Je... Oh my god, dat is zo cool. Ik heb er nog één, wil je die? Ja. Komt die, geef het aan je. Ik doe dat op mijn hoofd. Je pakt hem op. Hij sleept hem op je hoofd. Oh, oké. <tie> oké. <Okay. Okay. tie> dat werkt niet. Ja En dan sleep je hem links onder het balkje van je poppetje Oh Oh ja Yeah oh, oh Boom Oh my god, you look beautiful <laughs> Thanks uh... Ik zie je Ik zie je ja, staan is... joh Ja, jullie! Ja, ja, maar ik kan jullie niet zien Jawel, blijf staan, blijf staan, blijf ja, staan Ja, wij gaan blijf naar je toe op, Je staat met je naar ons toe Ja, ik kan niet omdraaien, ik ben gelijk, ik zeg niet leegst Hey Hij oh, zei oh. oude viezerik, kijk Steen in mijn handen Nee, oom, oh, nee, oh? Jij weet ik ben bijna nee. dood. Oh mijn god, ik ben echt bijna dood. Ja. Niet slapen. Oh sorry! Ik wil mijn fucking activeren. De, ah. Ja, nu werd direct erbij Oh mijn in. god, hij ja. slaapt mij ook gewoon de hele tijd joh. Ik man uit die put geklommen. <laughs> ja, yes, yes, yes. Nee! <laughs> ik, ik kom er niet uit! Waarom niet? Ik het, niet. <laughs> het lukt niet. <laughs> yes, yes, yes. Oké, okay, daar ga ik nooit meer in. Oh mijn god. Daar ga ik echt nooit meer in. Ik wil ga een, een computer. Wow, oh, sorry. godverdomme. <laughs> ik steek je gewoon in de fuck, jongen. Jij uh, uh, uh, uh, <tie> weet, iedereen, we moeten steen hebben.